Het probleem met mijn paard is dat uh, in oktober 2010 een blessure is vastgesteld bij het voorbeen en de dierenarts die wilde dat ik met haar ging stappen. En tijdens het stappen merkte ik dat het, dat het steeds drukker werd, steigeren en bokken en het was gewoon niet prettig, zowel aan de hand als onder het zadel. En uh, na vijf maanden merkte ik dat het zadel ook niet meer paste, dus de bespiering was erg afgenomen in de rug. Ik hoop dat de Concord Leader ervoor zal zorgen dat uh, de bespiering weer terug zal komen, dat ik veilig kan stappen, dat ze niet meer naast me staat te stijgen en te bokken. Ik hoop eigenlijk niet eens voor mezelf, maar meer voor mijn paard eigenlijk, dat hij op een ontspannen manier kan revalideren. Rustig die is. We hebben nu al een paar rondjes gelopen en geen kick gegeven. Ik vind het iedere keer weer echt ongelooflijk. Nou, ik sta eigenlijk versteld van hoe positief een paard reageerde op de Concord Leader. Ik had het eigenlijk niet verwacht zo en uh, ik hoop eigenlijk dat ik de komende tijd op een veilige manier uh, en een prettige manier met mijn paard kan gaan stappen. En uh, de rugspieren de komende maanden verder kan gaan opbouwen. Het is ook uh, goed te gebruiken naast de dagelijkse training, zonder dat je in een revalidatieperiode zit. Want ik vind dat het belangrijk is om ook tijd naast je paard te spenderen en er niet alleen maar op te zitten. Dit uh, verstevigt de band tussen ruiter en paard, uh, vele malen meer dan wanneer je erop zit.